Zo, mooi modderig weer. De zon is achter de wolken. En die hoorzak is nog niet leeg, dus ik kan hem nog uitdelen buiten. De nieuwe hoorzak is niet helemaal gevuld. Maar goed, dit is genoeg. Gisteren was het toch te veel. Hé hey Joyce! Hé hey Blackjack! Wat jammer.